Ze zijn wel echt veel groter dan ik dacht. Ik ben vandaag transportplanner in Hasselt. Wat betekent dat ik deze ukels ga versturen. Volgens mij moet ik daar zijn. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Ik ben Lonneke. Nicole. Ik ja, hebben hetzelfde jasje aan zie ik. <laughs> Helemaal in stijl. Nicole, jij bent transportplanner. Ja. Wat houdt dat precies in? Wij zorgen ervoor dat uh, je containers beschikbaar zijn voor het vervoer van trucks per container naar uh, klanten buiten Europa. We gaan meteen aan de slag. We gaan een boeking maken voor Zuid-Afrika. En nu kunnen we daar eerst gaan zoeken welke boot we kunnen gebruiken. Dus als ik nu op BookNow doe, dan boek ik daadwerkelijk deze container. Hm. Dit doe jij dus elke dag en ik vind het al spannend om eens zo'n een container te boeken. We gaan even kijken of dat er containers zijn. En naar buiten. Ja. De wind in. Hey, eigenlijk is jouw baan brengt best wel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Want jij bent degene die de containers bestuurt, bestelt. Ja, wij zorgen ervoor dat alle containers hier op tijd komen en uh, ook naar de klant gaan. Ja, is er wel eens iets fout gegaan? Of mag je baas dat niet weten? <laughs> Ja, er is wel eens wat fout gegaan, maar geen grote dingen. Ik heb nog nooit de verkeerde onderdelen naar Rusland gestuurd. Dan. Nee, nee, nee. Ik zal je de containers even laten zien die we bestellen. Het is eigenlijk net Tetris, alleen dan met containers. Wat vind je nou het allerleukste aan je baan? De diversiteit in een baan is heel erg leuk. En de uitdaging om elke keer te zorgen dat alle containers overal op tijd zijn. En het is hier ook zo groot. Ja, je hebt nou gezien hoe het uh, buiten werkt. Die mag je zelf in orde gaan maken. Ik zou zeggen, neem maar op. Met Lonneke Marsman. Hallo. 2010. Oké, okay, fijne dag. We zijn een klant kwijt, jongens. Nee, Helaas. Nee, nee, nee, nee. Als transportplanner moet je stressbestendig zijn, je moet flexibel zijn. Goed kunnen samenwerken met klanten, je moet hard kunnen werken, prioriteiten stellen en overzicht houden en je moet natuurlijk je mannetje staan.